Ik ben Stalin Awash. Ik kom uit Syrië. Ik woon hier in Nederland sinds 2014. Ik ben zelf sinds 2008 gescheiden. Mijn uh, zoon woonde bij mijn ex-vrouw. Ik woonde hier alleen twee jaar. Na twee jaar kan ik mijn uh, zoon naar Nederland brengen. Omdat ik een uh, bijzondere situatie heb, uh, moet ik op de toestemming van mijn ex ...vrouw anderhalf jaar wachten. Toen mijn vader eerst naar Nederland had gekomen... ...hij zat eerst enkele maanden in een asiel. Want hij moest wachten tot hij een huis kreeg. Dat duurde zes maanden. In de tussentijd probeerde hij mij ook naar Nederland te halen... ...maar het was eerst twee keer niet gelukt. Hij was eigenlijk naar Nederland gekomen... ...om mij naar Nederland te brengen... ...voor een betere toekomst voor mij. En toen het de eerste twee keer niet was gelukt... Mijn vader werd uh, een klein beetje verdrietig en zo eenzaam. Tijdens die periode voelde ik mij uh, verschillende gevoelens, zoals eenzaamheid en uh, negatieve zelfbeeld en uh, moeite. Uh, in het leven. Maar ik probeerde mijn tijd op die periode wat handiger te gebruiken door het Nederlands taal te, te studeren. Ik begreep dat stress is een gedachte. Ik begreep dat stress een kracht in jouw lichaam. Ik probeerde deze kracht door een studie of door naar Nederlandse lessen te reizen. Ik wist eerder niet waar Nederland op de kaart ligt. En ik moet ineens, uh, misschien binnen drie jaar of vier jaar Nederlander zijn. Het was bijzonder moeilijk voor mij, omdat ik kan op die periode niet precies weten of mijn ex-vrouw zal een toestemming voor mijn zoon in de toekomst geven. Dus uh, het was op hoop van zeggen hier in, in Nederland. Kreeg ik mijn zoon aan het eind of niet, wist ik niet op, op die tijd. Toen ik uh, eerst naar Nederland kwam, duurde wel een tijdje totdat ik uh, gewend was. De vier maanden, ik bleef bijna altijd gewoon thuis. Ja, als ik naar buiten zou gaan, ik weet niet wat ik, uh, wat ik ga doen. Ik weet niet waar ik naartoe moet om uh, bijvoorbeeld uh, iets leuks te doen. Dus ja, yeah. daarna was het, uh, was het een beetje gelukt nadat ik naar school begon te gaan en zo. Dus toen ik naar school was gegaan, uh, ik kreeg ik ook vrienden. Ik ging buiten spelen met vrienden en zo. Ik ging gewoon meer naar buiten. Toen mijn zoon uiteindelijk uh, hier was, kon het even aan het einde beginnen voor, voor ons als familie. We konden met elkaar samen wonen. En uh, gezamenlijke plannen voor uh, de toekomst. Wat is de toekomst? De toekomst is fijne, fijne tijden. Snoep. Dit is de toekomst.